Uh, OPS achtervolging, negeren stoptanken Graag oh, yeah. politie erbij, die in het politiegebied staan Shit, de GC spoedassistentie de spoedassistentie Oh shit Oh shit, ja ja ja, ja, ja. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, voor Amor. En vandaag ga ik op pad met deze T6. gemaakt uh, Gemaakte Bas.d en Enomods. Um, dus vandaag gaan we uh, een surveillance draaien met Kamar. En uh, deze T6 uh, heeft een nieuwe OOV striping. En dat wil zeggen dat de dus veel dikker zijn. Nou, dat is wel te zien denk ik. Hij heeft een beetje schade nog. Moet ik daar even mooi fixen. Dat we even eraf wassen snel. Maar in ieder geval, ja, uh, yeah, dit is hem dus... Uh, Details zijn er wel, uh, sirene speaker hier beneden, uh, ja, ja, gewoon, dit is hem. Ik ga zo meteen voertuigcontrole doen, die ga ik nu al doen achterin. Uh, jullie hebben hiervoor gestemd, uh, jullie konden stemmen, namelijk uh, voor de motor of voor de T6, en in het begin kwam de motor wel vol uit, um, namelijk uh, met uh, ja, veel meer stemmen dan de T6, en uh, ik keek net. En ineens waren het 104 stemmen voor de T6 en 71 voor de motor. Via Instagram konden jullie dat uh, daarop stemmen. Die haal ik bij deze weg verwijderen. Deze foto verwijderen, ja zeker. En dan kunnen we beginnen. Dus uh, achterin uh, ligt de AED. Nog een uh, ambulance tas uh, O2 en zo. Ik weet niet waarom dat in de kama bij de Kamar erin zit. Uh, O2 is namelijk zuurstof. Nou Dat dient Kamar niet toe. Uh, ook bij de Medic. Maar ja, dat zijn we vandaag in ieder geval niet. Uh, pionnen. En in de kist hier zal, neem ik aan, nog veel meer zitten. Dat groene ding moet ik even verschuldig blijven. En ik weet niet wat dat is. Uh, maar de ID, ja, ook een aparte tas voor een ID. Maar in ieder geval, het zit er wel in. Dus dat is wel gaaf. En de pionnen, die gaan we misschien vandaag ook weer eens gebruiken. Want die gebruiken ik eigenlijk niet zo vaak. Voorin dan, uh, mooi schermpjes. Daar zo nog wat, zo'n kaakje. Dus dat geloof ik daar onder de mop. Onder het middelste schermpje. Hier links het Honak kastje, kistje voor de zwaailichten hierboven. En hier is de lichtbalk dan. Uh, we gaan voertuigcontrole doen en gaan we lekker de stralen. We zijn al ingemeld. Als het 12 van ofzo. Ik weet niet wat de nog bij de kamar zijn. Maar uh, in ieder geval, uh, let's go. Ik zie jullie zo na de voertuigcontrole. Oké, okay, voertuigcontrole compleet. Um, nu moet ik zeggen, of dat viel mij op, dat hier bovenin in de lichtbalk zit ook zo'n rood, uh, rood schermpje, wat lijkt alsof het ook een stopbord is, maar het stopbord zit daadwerkelijk gewoon hier en daar. Uh, bovenin dus niet. Um, wat ik me ook afvraag is waarom het zwarte meer naar rechts staat dan in het midden gewoon. Ik word daar zelf een beetje. Uh, autistisch zal ik het maar noemen van uh, maar uh, ik weet niet wat dat is precies uh, dat heeft een reden misschien omdat groen en werkverlichting daarin voor werk zit zo te zien in ieder geval we zetten hem even in de maatstand en we gaan beginnen en nou, we kijken wat de dienst ons gaat brengen vandaag ik ga het volgende kenteken voor aantrekking 8, 85 india oscar india oké okay, die bestuurder in wordt gezocht five. Nou rekenen verrekenen mij, ik weet niet waarvoor. Dat hadden we allemaal via zo'n script kunnen we dat zien. Maar dat kan ik nu niet. Dus we nemen uh, haar even mee. Ik geloof ook dat zij de eigenaar is, is te zien. Ene Marie, of Mary, die zou de eigenaar zijn van het voertuig. Nou dat kan zij wel eens zijn. Hij staat op volgen. We houden rekening met elke situatie die we gaan treffen zo meteen. We hebben de klok, we hebben de Taser. Dus uh, volgen gaat uit. met weer hand op het holster Goedendag We gaan een identiteitskaart van u zien okay. Goed, uw rijbewijs, of in dit geval wilde ik eigenlijk vragen, is verlopen uh, Ik geloof dat het voertuig niet meer was verzekerd en niet meer geregistreerd Ik mag uitstappen, ik wilde er geen rare dingen gaan doen Ik ben bij deze namelijk aangehouden uh, Nogmaals, ze worden nog gezocht, dus uh, maar even omdraaien, handen op de rug doen en ik ga u nu boeien verdachte geboeid mevrouw ik moet nu nog even fouilleren voor mijn eigen veiligheid en voor die van mijn collega's dat ga ik dan ook doen even die dingen bij niet bij mag hebben je weet het gebruikelijke en dan uh, gaan wij door ik weet al niet of in uh, in en rondom Schippel en zo een preventief fouilleren uh, uh, weet dat uh, protocol is dat je gewoon iedereen en alles mag uh, uh, mag fouilleren dus ook al heb ik geen strafbaar feit uh, waargenomen zeg maar um, dan mag ik alsnog die persoon dus fouilleren en auto's doorzoeken ik weet niet of dat standaard is rondom Schiphol et cetera um, misschien weten jullie dat wel laat me dat maar even weten in de comments en dan loopt dan nu iemand daarachter een beetje raar te doen en het willen we niet hebben ja doe dan gewoon aan voor openbaar dronkenschap mocht dat uh, reis door alsjeblieft nee niet op mij inrijden. ja doe dan gewoon aan voor openbaar dronkenschap die gaan nu ook de straat op lopen dat is niet handig en hey, amigo blijf even staan Kommissier, ja, waarom doen je Maf. Luister maat, heb jij iets gedronken of zo? Uh... Ik drink geen alcohol. Oké, okay, heb je dan drugs gehad toevallig? Zie ik eruit als een drugsverslaafde? Nou je ziet eruit als iemand die wel iets gebruikt heeft. Heb dingen bij niet bij mag hebben? Ik ga je fouilleren. Ik wil niet naar de gevangenis gaan. Oké, okay, dat is niet lang een antwoord waar ik uh, gerust op ben. Mag ik ga even omdraaien, ik ga je fouilleren. En een kleine foto wat die bij zit is, verder niet uh, ernstig. Ik ga je even laten blazen. Mag je blazen tot ik stop zeg? Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Ho, uh, maar. Oké, okay, dat is goed. Blijf je even staan. Ik ga toch mijn auto uh, pakken, want iedereen uh, rijdt weg namelijk. Of rijdt er tegenaan, heb ik het gevoel. En dan moeten we sowieso even... ademanalyse officieel en de drugstest natuurlijk netjes achterin pakken dus die pak ik nu ook zo Hup, wat doe je uh, dan uh, mag je nog even dit uh, de pupillen zijn vergroot staat er die leden, dat is geloof ik vergroot hè? ik weet niet zeker gaan even een nice. drugs afnemen en dat komt uit tot die, uh, positieve dat die positief is op cocaïne betekent dat je bent aangehouden uh, voor verstoring openbare orde denk ik ik heb nog nooit openbare drugs uh, ja wat is dat? want dat vraag me dus nog steeds af. want dus even ondraai. Uh, het is namelijk zo dat je uh, iemand kun je aanhouden voor openbaar dronkenschap, maar valt iemand aanhouden voor drugs, je, ja onder invloed zijn van drugs? Collega, vrouw, ook vrouw, onder openbaar dronkenschap? lijkt me niet. Uh, hoe heet dat dan? ik neem aan verstoring openbare orde. ook al deed je niet letterlijk verstoring, ja je dit natuurlijk over de straat. Oh. Hij gaat dus mee, oké, maar mijn collega wijzen hem even op zijn rechten. Dan uh, kan ik wel door. hebben we nu niet gedaan. Moet officieel altijd bij iedereen worden gedaan. Goedendag. Hi. Hoi. We krijgen uh, geen melding, maar ik uh, u viel op gezien het, uh, de haast waarschijnlijk. Ik weet niet of ik een vlucht moet halen. Mijn voertuig staat niet geregistreerd uh, Daardoor viel op door de snelheid En toen kwam ik erachter dat de voertuig niet geregistreerd stond Dus dat is niet zo goed uh, Daar krijgen we wel een bekeuring voor U heeft uh, verder uh, rijbewijs verder in orde Dus dan gaan we eens kijken No registration Nee kut wat was Ik vergeet ze of no insurance of no registration uh, Het was niet geregistreerd geloof ik geregistreerd, is dus dat is deze, 5, 2, 0. Ik denk wel dat hij niet verder mag rijden, dus ja uh, yeah, dat is kut, want we kunnen hem hier niet laten staan, wat wat wat, wat doe je nou in zo'n situatie, um, hij moet, Nou, nee, weet je wat, um, uh, ja sorry, misschien onrealistisch voor mij, rij verder, parkeer hem ergens en zorg dan dat hij, uh, dat het wordt gefixt, want ik weet niet of hij in het echt moet worden in beslag genomen. Hij mag in ieder geval sowieso officieel niet verder rijden, maar ik kan hem hier niet laten staan. Uh, dan krijg je daar een melding van een achtergelaten voertuig hier. Dus ze uh, fix het zo snel mogelijk, maar parkeer hem nu op de dichtst bij zijn parkeerplaats en fix het. Misschien onrealistisch voor mij, maar. Ja, uh, uh, yeah, ik uh, wist even niet wat ik anders moest doen. Er rijdt hier een voertuig uh, die is gespot en die persoon rijdt mogelijk onder invloed van alcohol en of drugs. Zou dat sneller zijn? Om die kleine bus hierin te halen? Yo! Sorry, ik moest even. Nu die taxi hier nog. Ik zie het voertuig rijden. Ja die slingert wel. Ik verblauw erop gooien. We naderen in principe politiegebied. Zullen door doorgeven de meldkamer? Meldkamer naar naderen politiegebied, maar we hebben het voertuig wel nu voor ons rijden. Iedereen gaat er voor ons aan de kant, want we hebben blauw aan, behalve dit voertuig. Hij knalt achter op een voertuig. Voorzaak een ongeluk. Stoptekens gegeven gaat er vandoor. We have a 148 and Uh, ops achtervolging negeren stopteken ja, graag uh, politie erbij gezien we in het uh, politiegebied zijn een, een audi of, of een b-klasse wat is dat een audi moet ik leiden blijven ja waarom omdat anders oh, oh, oh, oh, oh want anders is die Audi weer niet we gaan er heen nee blijf uitstap ja. hier komen mijn aangehouden. rijden onder invloed maar niet onder verplicht staan blijven staan blijven ze heeft de volgende woord OPS bedoel ik ik weet nooit, het is geloof ik hè. kom op staan blijven als ik pepper spray had dat je nu pepper spray in je bak schat ja dan gaan we maar weer op de manier doen waarin ik eigenlijk niet wil ik wil gewoon dat iemand um, als ik zeg staan blijven tuurlijk blijft niet iedereen staan maar dan moet ik vast is er nou iemand oprecht met mijn busje keihard vandoor gereden ik zag hem geloof ik in mijn ooghoek zo zoef langsrijden hier gaat hij. dat is mijn busje daar uh, nou, verdachte aangehouden dus overdragen aan collega's, want het is politiegebied, dus ik laat ze lekker meegaan met de politie. Ook al vraag ik ook in het Kamalgebied gewoon een transportje en dan komt er een politie in, dus het dus is onlogisch wat ik net zei. Maar we gaan in ieder geval wel terug. Oh. One, Lincoln, 18. We gaan achter een voertuig aan die net uh, door de ANPR-camera's is gespot van uh, het vliegveld, en die hebben wij. Uh, en reed dus hier, en die worden gezorgd voor uh, uh, georganiseerde winkeldiefstallen. Die dus gaan wij eens aanladen, hopelijk. Als de eigenaar in ieder geval in het voertuig zit. Die auto volle mij toch wel, dus ik ga even gassen. Blijf eruit, volgen blijft aan. Wat je steeds onder in beeld ziet is die auto die omdat ik te snel rij achter mij weer inspant. Oh, hij volgt me niet meer. Hij is uitgestapt. Wat doet hij? Wat doet hij? Vent! Wat doe hij? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, oké. Spoed assistentie. Spoed assistentie. Spoed Hij is aangereden. Hij is aangereden. Laat een wapen vallen! Laat vallen! Let los! Los! Los! Handen omhoog! Omhoog die handen! Wie schiet nog op mij? Iemand schiet op mij! Dit gaat helemaal rampfout. Verdachte uitschakelen. Hebben we nou een Walter? Ja, waar is mijn klok? Ik ben natuurlijk gekraakt. Ik dacht al, als ik een klok had had ik hem al lang de moeder ingeschoten. Uh, ik zal u even heel mooi uitleggen wat er is. De voertuig daarachter wil ik een stopteken geven, alleen die volgt mij ineens deze meer. nu een auto overheen over het slachtoffer en slechts verdachte. En uh, die begonnen. te schieten op mijn auto. Wil je alsjeblieft van mijn uh, verdachte afgaan? Dank u wel. Ik wil een ambulance deze kan op. Want ik ben gewond. verdachte is Dus dat is niet zo mooi natuurlijk. Hoi. Alles onder controle freeway. hier. En alleen maar vijf, ik keer beschoten. Oh. Hij, hij deed zeg maar, zijn hand omhoog, had ik het gevoel, maar hij schoot ook nog. Prio 1, uh, ongeval luchtvaartvervoer gebeuren iets. We hebben in ieder geval iets neergestort. En dat is niet mooi. We naderen zo meteen de drukste brug van Los Santos. En hij wil alleen maar een tikketje drukken als er ook vliegtuig of een helikopter oplicht. ik bedoel maar. Kom op mensen, maak het me niet te moeilijk. Tuurlijk, ga dan maar stilstaan anders. Dat is allemaal geen probleem. Oh shit, we hebben besloten om maar door het midden te gaan. Ineens. Hey, een helikopter. Boom. Hij moet nog een plof. Nou, dat weten jullie allemaal. Dat weet ik ook. gaan naderen. Oh shit. Oh shit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dit is niet goed, niet goed, niet goed, niet goed. Dat is niet goed. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is helemaal niet goed, want er rijden allemaal autootjes. Dan komt de firewear Oké, okay. het lijkt me handig als jij omdraait de andere kant op. Lijkt me dat uh, geen goed plan mensen. Daar ontploft nog meer. Dit gaat helemaal koekoek fouten. Even uh, omdraaien. Eén grote chaos. Ik kan met F6, geloof ik. Ja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, wacht zo. Kijk jou ook weghalen zo. Poef. En dan kan een band van mensen lang. En jou ook. Poef. er op. Nou. Uh, hoe haal ik er nou weg? Ander menu. Ik wilde. Nee, ik kom toch altijd? Oké, okay. nou goed, in ieder geval. Ik kon ze. Ah oh, nee wacht, daar kwam iets. F6, dit moet. Zo, remove al. Goedendag, hoi. Uh, voor jou, een helikopter die is. Het. Nee wacht. Oh! Wie en wat en waar? Waarom schieten we? Waarom schieten we? Ik heb weer mijn klok niet. Wat schoot je nou op vriend? Het is zes geschoten. Voila. Oh, jij bent de bevelvoerder, je rent voor mij Oh, we hebben daar aangereden Dit is echt slechtste wegafzetting ooit. Wie zorgt hier voor de wegafzetting, mensen? Die moeten er iets aan gaan doen. Nou wacht, dat ben ik natuurlijk. Maar dan maakt uit. Hier is al Nee, luisteren maat, uitstappen. Goed zo. Oh, luisteren, uitstappen. Iedereen uitstappen. Helemaal klaar maar hier. En nu blijven staan, ja? Ik uh, kan ik. wacht, uh, oh, nee. Dit is iets anders dan ik had gehoopt. Ik dacht ik. In. Uh, weet je wat, we gaan gewoon op de Griekse uitdrukken Of op de H. een van de twee. Ik weet niet. Wat heb ik gedaan? Ik moest ik oh, op. wacht. Ja, situatie onder controle, we mogen verder gaan. <laughs> Alles is weg. Um, in 5M heb je. Hoe heet dat uh, gebeuren? Um, uh, rood. Ja, Road Incident uh, manager of zoiets. En dan kun je zo'n rondje neerzetten. Waar het verkeer niet meer mag rijden. Heb je ook in Los Santos Rescue Division mod. Um, zo. Maar dat heb je dus blijkbaar niet uh, in... Uh, of ik ben er nog steeds niet achter. Nee, dat... Ja, nee. Dit zou wel fijn zijn als dat dus zeg maar kwam. Dat ik gewoon het verkeer kan... Dat kan ik trouwens wel, dat weet ik zeker. via de N van Nico... Uh, stoppen niet echt. Nou, uh, ze stoppen wel. Uh, als ik dan hier ga staan, stop ik dan. Nee, want deze weg kan ik nu weer niet stoppen. Die stoppen wel, geloof ik. Maar deze dan wel niet. Oké, okay, nou, het was al beter dan niks, maar dan weet ik de... het ah, voor de volgende keer. En als jullie een mot daarvoor hebben, laat het me even weten in de... Um, in de comments voor het uh, verkeer stil te kunnen zetten of als jullie zeggen ja maar als je op de B drukt van backup dan kun je dat ook doen nee dat is niet zomaar zo maar goed had maar gekund. Um, ik wil jullie bedanken ja. voor het kijken. Ik denk dat het mooi is geweest voor vandaag. Ik ga jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn als ik me niet vergis gaan we drie dagen lang drie dagen uh, of niet achter elkaar maar gewoon drie video's een uh, dienst met Jan Willem uh, bekijken. Helaas nu niet in het echt. Misschien als we hem lief aankijken moet dat lukken. Uh, maar uh, in GTA ja, nog. Uh, tot nu toe. Uh, dus uh, dat gaan jullie uh, drie video's lang zien. In meerdere delen. Want het was een drukke dienst en een lange dienst. En ik dacht één video daarvan is veel te lang. Dan zit je namelijk twee uur te kijken. Dan kunnen we beter drie van uh, een half uurtje doen. Zoiets. Nou, sommige zijn trouwens een kwartiertje, andere een half uur. Het zijn drie delen. Tot nu toe. Ik zou zeggen tot dan. En uh, laat een blauw duimpje achter. Doei.